We kunnen het nieuwe Nederland al door onze oogharen zien. Een land waar menselijke waarden worden gekoesterd. Fatsoen, tolerantie, empathie. Een land waar jonge mensen de kans krijgen die ze verdienen. En oude mensen de waardigheid die hen toekomt. Een groots Nederland dat respect en gezag verdient in Europa en ver daarbuiten. Wat we nodig hebben is moed. Moed die de leegte kan vullen... Met een wenkend perspectief. Moet die kan putten buiten onze landsgrenzen. Uit de verkiezingen van Joe Biden en Kamala Harris. Moet die voor het oprapen licht in ons verleden. Dan heb ik het niet over makkelijke slogans die het verleden verheerlijken. Nederland weer van ons bijvoorbeeld. Of Nederland moet Nederland blijven. Dat zijn de slogans van een politiek zonder toekomst. Een politiek die teert op angst. Maar mensen geen perspectief biedt, daar moet nu een einde aan komen. Er staat bij deze verkiezingen te veel op het spel. De vraag is niet of Nederland nog Nederland kan blijven, de vraag is of Nederland weer Nederland kan worden.